Hi, leuk dat je weer kijkt. Ja, dit is eigenlijk een video sinds een hele lange tijd. Want uh, ik had helemaal geen tijd om video's te maken. En mijn hoofd stond er niet naar. Het was een beetje chaos. Maar uh, ik zit er nu weer helemaal lekker in. Dus uh, ik ga weer volop video's maken komende tijd. En uh, ik wilde eigenlijk deze eerste video sinds lang tijd aftrappen. Met de eyebrow set van Catrice. Ik kwam eigenlijk op het idee door mijn moeder. Mijn moeder had hem gekocht. En toen was ik ermee bezig. En toen dacht ik, ja, hij is eigenlijk toch wel echt heel erg fijn. Ik heb er al eerder een video over gemaakt. Maar ik dacht, nou, hij kan wel weer zijn uh, redo krijgen. Dus uh, vandaar. En ik zat laatst in de trein. En er was een meisje bezig met de wenkbrauwen. En... Het was zo hypnotiserend om er naar te kijken. Ze deed het super precies. En Tijdens die hele reis van Arnhem naar Nijmegen, dat is zo ongeveer een kwartier, was ze bezig met haar wenkbrauwen. En ik zat daar een beetje creepy aan te staren. Volgens mij had ze het niet door. Maar ik vond het zo leuk om te kijken. En ik was heel erg benieuwd hoe haar wenkbrauwen zouden worden. Dus ik dacht, goh, laat ik zelf ook weer eens een video maken over wenkbrauwen. Want wenkbrauwen zijn heel belangrijk. Ze kunnen je hele look veranderen. Ze kunnen je een beetje een wat volwassener uiterlijk geven. En als je het mooi doet, dan ziet het er zo natuurlijk uit dat iedereen denkt van wow, hoe heeft ze dat gedaan? En dat is ook wat ik vandaag met deze video wil laten zien. De um, eyebrow set van Catrice is eigenlijk een heel fijn setje. Echt, een van mijn meest favorieten. Uh, je hebt twee kleuren. Twee kleuren poeder. Een beetje lichtgrijzer Kieseltint. En een donkere taupe. Ook een soort grijs. Hij is heel cool. En dat vind ik heel erg fijn. Want heel vaak heb je dat potloden veel te warm zijn. Veel te bruin. En dan zie je wenkbrauwen er heel onnatuurlijk rood uit. En dat is niet de bedoeling. Dus zo'n coole tint. Is echt het allerbeste. <laughs> en um, daaronder heb je nog een soort secret draw. <laughs> ga je hem laten. En daar zit een heel klein pincetje in. Die trouwens heel erg fijn is. Want hij is uh, heel scherp. En je kunt echt de meest kleine haren ermee weghalen. En er zit ook een borsteltje bij. En is inimini um, Met een soort... ja hoe zeg je dat? borsteltje je aan de ene kant om je wenkbrauwhaartjes op te borstelen en aan de andere kant om het poeder mee aan te brengen en dit is heel klein maar het werkt wel fijn, maar voor deze video Um, is het zo gepriegeld dat ik zo dicht met mijn handen bij mijn gezicht zit dat jullie het niet zien. Dus ik ga gewoon mijn eigen borsteltjes gebruiken. Um, een wenkbrauwkwastje die schuin afloopt met hele korte haartjes. En um, dit is eigenlijk een mascara borsteltje. Wat me op ideeën brengt, want je kunt ook gewoon je eigen mascara borstel gebruiken. Als je mascara is uitgedroogd, je wast hem heel goed af met uh, afwasmiddel. En dan kun je hem ook gewoon gebruiken voor je wenkbrauwen. Hoe fijn is dat? Dus dat is al de eerste tip van de dag. Uh, nou, laten we maar aan de gang gaan. Winkbrauwen zijn heel persoonlijk. De ene heeft hele lichte wenkbrauwen. die zie je bijna niet. De andere heeft wat donkerdere wenkbrauwen. Die van mij zie je bijvoorbeeld best wel heel goed. En er zit ook al vorm in, dus ik hoef er niet heel veel aan te doen. Maar ik ga toch in de, deze video laten zien wat je ermee kunt doen om de vorm iets mooier te maken. Om het iets, ja, iets voller te maken en iets... Zichtbaarder ook en um, iedereen heeft dus andere, een andere vorm van wenkbrauw. Sommigen hebben echt zo'n hoekje erin. Dat kun je er ook in maken als je met, met het tekenen, met het poeder of met een potlood. Maar ik hou van een mooie ronde vorm. En um, het belangrijkste is, voordat je begint, dat je moet weten: wat wil ik nu eigenlijk? Wil ik iets vollere wenkbrauwen? Wil ik iets langere wenkbrauwen? Uh, wil ik een hoekje? Um, wil ik dat ze me Ogen liften, wil ik er iets volwassener uitzien, wil ik dat ze meer zichtbaar zijn. Dat is heel belangrijk, omdat dat van tevoren te weet, voordat je aan de slag gaat. Wat ik altijd als eerste doe, is dat ik de haartjes borstel. Zeker als je hebt geslapen, dan zitten die haartjes alle kanten op. Dat is zo onhandig. Dus je borstelt ze eerst in de juiste richting. Je kunt ze eerst omhoog borstelen. Dan krijg je van die hele, die hele borstelige woeste wenkbrauwen. En daarna opzij met de haarrichting mee. Zo. En ook aan de andere kant. Als je dat omhoog borstelt, dan uh, <laughs> wordt je ze heel wild. <laughs> Oké, okay, en daarna borstelt ze met haar richting mee. Zo. Nou, en wat ik altijd wil, is dat ik zeg maar... En dit iets ronder wil en mijn wenkbrauwen net iets langer en ook alle gaten zeg maar, opgevuld. Je ziet hier bijvoorbeeld dat je net iets minder haartjes hebt waardoor je er doorheen kijkt en meer op mijn huid kijkt. En dat vind ik dus niet mooi. Dus dat wil ik graag veranderen. En ik vind het ook mooier om de wenkbrauwen iets meer naar mijn neus toe te tekenen. Daardoor lijkt je neus ook wat kleiner en ja, het is gewoon een goede balans voor mijn gezicht. En dus daar zal ik me deze video op richten. Um, Je ja, hebt dus deed ik twee kleuren bij, bij dit Catrice setje. Uh, met die donkere tint teken ik zeg maar meer de vorm bij en met die lichte tint vul ik het meer op. Want als je echt met die donkere kleur alles gaat doen, dan krijg je best wel zwarte wenkbrauwen. Dus wees er voorzichtig mee. Wat ook altijd belangrijk is om te weten, er zijn eigenlijk twee vuistregels. Als je je wenkbrauwen wilt bijtekenen, dan doe je dat vanuit de bovenkant. Je tekent altijd de bovenkant bij, nooit de onderkant, want dan trek je juist echt alles naar beneden. En het verlengen doe je juist wel vanaf de onderkant, dus dat verleng je wel vanuit de onderkant. Hier naartoe, zeg maar. Oké, okay. nou, we beginnen eerst met de vorm. Uh, er zit wel een prima vorm in, omdat ik ze altijd zelf epileer. Maar het kan nog wat beter. Dus daar ga ik mee beginnen. En ik, ik pak een heel klein beetje product. Niet te veel, want je wil niet dat het te zwaar is. En daarmee ga ik een klein beetje vanaf de bovenkant de vorm tekenen. Zoals ik hem in mijn hoofd heb. Gewoon heel zachtjes. En je blendt het een beetje uit in de wenkbrauw zelf. En dan werk ik zeg maar meer naar het begin toe. Zo. Nu heb je echt al een heel verschil in vergelijking tot deze. Nou, En dan wil ik dat voetje ook nog iets meer aanzetten. En dat begin, dat is eigenlijk het mooist. Als het niet te donker is. Dus pak je die lichte tint. En dan zet ik altijd streepjes met het borsteltje. Gewoon, ik druk het er tegenaan. En dan blend ik het zachtjes uit. En dat doe ik ook met de onderkant. Ik zet zeg maar een streepje. En dan blend ik hem uit. En vooral niet te hard. Dus je wil niet dat het er onnatuurlijk uitziet. Zo, en dan borstel je er met de haartjes mee. Sommige mensen hebben zeg maar een borsteltje aan het begin van hun wenkbrauwen. Bij anderen loopt het weer meteen zeg maar naar de zijkant toe. Ik heb allebei. Ik heb hier een borsteltje en hier lopen de haartjes. Zo schuin erboven en hier staat ze rechtop. Dus dat is een extra uitdaging om het dan natuurlijk te laten ogen. En dus daarom zet ik hier die streepjes rechtop. Hier zet ik ze zeg maar iets schuiner. Zo, en wat ik dus ook mooi vind om hem net iets langer te maken. Dus dan pak ik weer een beetje van die hele donkere tint. En dan uh, pak ik de onderkant. En daar teken ik heel zachtjes het uiteinde iets langer mee. En het geeft niet als je denkt, wow, ik heb nu echt te veel gedaan. Je pakt gewoon een klein wattenstaafje aan en je verwijdert het poeder weer. Dat is zo makkelijk aan dit wenkbrauwpoeder. Zo, en dan hebben we één wenkbrauw al gedaan. Hoe makkelijk is dat? Ik begin nu aan de andere kant. Wat zo fijn is aan dit poeder ook is dat je het heel makkelijk kunt uitsmetsen. Het is heel poederig dus je kunt het heel mooi uitwerken. Maar het is toch flink gepigmenteerd. Dus je hoeft niet te veel te pakken. Zo. En wat ik aan het einde nog heel erg mooi vind, is als je net een klein beetje highlighter onder de boogjes aanbrengt van je wenkbrauwen. Want dat geeft je een heel open en uitgeslapen effect. En het lift ook je ogen. Dus als je wat ouder bent en het begint allemaal te zakken. Dan is dat ook echt een hele fijne tip. Dus dan pak je gewoon een, een, een kwastje van jezelf. Even kijken wat voor kwast ik uh, pak, je kunt natuurlijk ook concealer aanbrengen. Concealer is ook super licht. En dat werkt ook heel goed. Maar highlighter is net wat fijner. En dan pak ik de highlighter van Essence, de strobing. En dan breng je net wat highlighter hieronder aan. De camera flipt de hele tijd door dit bloesje. Volgens mij moet je nooit bloesjes met streepjes aandoen op camera. Hier wat nieuws geleerd. Zo, en dan heb je eigenlijk super makkelijk in de hand omdraaien hele mooie wenkbrauwen. En dit setje kost iets van 4,99 of zo, 4,50 euro. Zoiets. Dus heel erg betaalbaar. En je doet er zo lang mee, want je hebt ook maar hele kleine hoeveelheden nodig. En je bent er zo mee klaar. En wat ook nog een grote plus is, is dat er ook een spiegeltje in zit. <laughs> Hoe geweldig is dat? Kun je even onderweg even snel je wenkbrauwen bijtekenen. Super makkelijk, dus uh, dit wenkbrauwsetje krijgt mij een dikke plus. Ik ben er heel erg blij mee. Ik hoop ook dat jij iets hebt opgestoken van deze video, dat je het leuk vond. Heb je nog vragen of tips of suggesties of andere dingen? Um, laat dan een uh, comment achter onder mijn video. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En tot snel, tot de volgende keer. Doeg!